Zelf een lineaire formule opstellen is soms een uitdaging, toch hoeft het niet moeilijk te zijn. Als je zelf een lineaire formule moet opstellen is het handig om eerst een tabel te maken. Soms kun je de tabel maken aan de hand van het verhaal wat je krijgt. Een andere keer kun je vanuit de punten die je uit de grafiek kan aflezen de tabel invullen. In beide gevallen maak je eerst een tabel om verder te kunnen gaan. Als je de tabel hebt gemaakt, ga je op zoek naar het startgetal. Het startgetal is het getal wat onder het cijfer 0 staat. Het startgetal is immers wat we sowieso al hebben, zonder dat er nog maar iets bij of af is gegaan. In dit voorbeeld is het startgetal 7. Nu kun je het hellingsgetal uitrekenen. In ons voorbeeld neemt de onderstrij iedere keer met 8 toe. Je zou nu te snel kunnen zijn en zeggen dat het hellingsgetal dan 8 is. Maar let even op, in de bovenste rij zie je dat er stappen van 2 worden gemaakt. Dus als x met 2 toeneemt, dan neemt i met 8 toe. Het hellingsgetal is altijd hoeveel neemt i toe als x met 1 toeneemt. Dat is in dit geval dus 4, want 8 gedeeld door 2 is 4. Het hellingsgetal is hier dus 4. Nu weten we het startgetal en het hellingsgetal. Die vullen we in in onze standaardformule i is ax plus b. Startgetal op de plek van de b en hellingsgetal op de plek van de a. Onze formule wordt dan dus i is 4x plus 7. Een lineaire formule opstellen kan dus door eerst een tabel te maken, dan het startgetal te vinden, vervolgens het hellingsgetal uit te rekenen en als laatste je standaardformule invullen met deze twee waarden. Nu weet je hoe je zelf een lineaire formule kan opstellen. We hopen dat je ook onze volgende video's over lineaire verbanden met ons mee wilt kijken. Om niks te missen abonneer je dan op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.